Mijn naam is Tim de Bruin. ik ben hier uh, de audition-partner van de Specsavers in Haarlem Centrum en H&M Schopenhijk. Mensen komen hier voor gehoortesten, uh, wat ik dan uitvoer en eigenlijk alles wat uh, verder met gehoor te maken heeft. Ik ben uh, Frank, uh, ik ben bijna 30 en ik uh, werk hier bij Specsavers. Ik ben al een lange tijd eigenlijk na mijn geluidstechniekopleiding uh, was ik eigenlijk op zoek naar toch iets wat wat vaster was. Dat was voor mij toen de tijd was het lastig om iets zelf uh, te vinden binnen de geluidstechniek. En als je eenmaal met bijstand zit, dan zijn ook instituten die erbij komen kijken. En ik ben er zo op ingestapt: van oké, okay, ik heb nu bijstand, jullie willen daar graag vanaf. Ik wil er graag vanaf, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? En zo ben ik dus in gesprek geraakt met Paswerk. En via Paswerk ben ik dan bij bedrijfssamenleving terechtgekomen. Ik had eerst contact eigenlijk, uh, gebeld door. Uh... Uh, DCRE van uh, Bedrijf en Samenleving voor Frank en zo. Om hem toch wel aan de baan te krijgen. van uh, Wat de mogelijkheden, mogelijkheden zijn om aan een opleidingsplaats tot audiënt te komen. Frank komt natuurlijk zelf ook uit het geluidswereld. En die wil toch gewoon graag in het geluid blijven. En uh, dat leek me heel interessant. Ja, eerst te kijken ik natuurlijk van, ja Frank, wat wil je nou eigenlijk? Dus even terug naar binnen, terug naar de basis. Waar zijn we nu en wat, wat kunnen we daarmee? En, en um, ja, zo uiteindelijk zijn we ook bij Tim terechtgekomen, die daarop reageerde. En uh, zijn we rond de tafel gaan zitten. En dat was eigenlijk al meteen een goede klik. Uh, ik merkte dat hij vooral heel erg enthousiast was om ook aan de slag te gaan. Om toch een beetje aan zijn carrière te gaan werken. En dat trok mij gewoon heel erg aan. Uh, dus ik heb hem graag die kans gegeven. En hij uh, heeft hem goed aangepakt. En hij is eerst begonnen in een stage van de zomer in juni, geloof ik. Uh, heeft hij heeft uh, drie, vier maanden stage gelopen. En toen heeft hij van me af mij een contract gekregen. Dus uh, hij zou. Yeah. In eerste instantie toch een opleiding uh, bij mij moeten blijven volgen uh, tot hij zijn papiertjes heeft en dan, uh, dan gaan we, mijn twee winkels gaan toch wat meer splitsen dat we gewoon uh, uh, samen volledige bezetting hier hebben en dan kan hij lekker voor mij blijven werken. Ik ging naar het bedrijf samenleving met een, met, een, met een doel, met een plan, uh, ook met een passie en, en ook een beetje nog met zoekende van waar wil ik nou precies terechtkomen en ik denk dat we een mooi antwoord hebben gevonden dus. De bloedzeil is, uh, uh, is een zeilmakerij, maar het is niet zomaar een zeilmakerij. Wij zijn een behoorlijk disruptieve zeilmaker. Uh, wij doen het allemaal net even wat anders als de traditionele zeilmaker. Wij hebben slimme methodes bedacht... waardoor we een dexel hebben kunnen ontwikkelen... wat op heel veel verschillende boten past. Ik zat al heel lang in de, in de bijstand. Mijn man had een, heeft een hartinfarct gehad en die kon niet meer werken. En eigenlijk... Ja, ik kwam ook niet meer aan de bak. Dus... Ik was al iets te oud. Toen kwam ik bij Paswerk terecht. Daar kreeg ik sollicitatietraining. Uh, Desiree die zei van nou, wij hebben een andere manier van, uh, van stagebegeleiding. En zou je je daarvoor voelen? Ik zeg, ja. Altijd. Ik wilde wel. Via het Gilde Gezel uh, had ik wel vaker uh, contact met, uh, met Desiree. En uh, meerdere mensen hebben hier een stage gelopen... om te kijken of wij wat voor ze kunnen betekenen in het, uh, uh, in, in het traject. Omdat ze vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En toen kwamen ze met Sandra uh, uh, aan. En uh, nou ja, we hebben Sandra de kans gegeven. Wij komen hier bij bootseil En ik kwam als eerste Colin tegen hier Daar zaten we aan de tafel. Ja, je moet wat vertellen en hij zegt, ja, ben je dan een beetje handig? Nou ja, dat was ik dan net wel. Kijk, die jongeren die kunnen heel snel uh, werken, maar de oudere mensen die kennen de hazenpaadjes, Dus die weten gewoon veel makkelijker uh, hoe je van A naar B komt. En op een gegeven moment was onze vriendelijke vriend, Abis, die zat uh, in Marokko en die kwam maar niet terug. En hij zat achter die machine hier, hij was uh, al die zeilen aan het naaien en, en uh, dat stapelde zich op. Dus uh, ik zeg, nou, ik kan ook wel naaien, hoor. Nou, en zo kom je eigenlijk van, uh, van het een uh, kom je in het ander terecht. Op een gegeven moment ben ik de zeilen gaan lassen hierachter. Ja, ook nog. Ja, het is echt een, een speel in, uh, in het team. En uh, ja, ze zorgt voor veel warmte binnen het bedrijf. En dat uh, is... Uh, is... Dus nu doe ik eigenlijk van alles. Ik, ik naai hoesjes, ik repareer de zeilen, ik help de klanten, telefoon, alles. Voelt gewoon goed, dan kom je met plezier heen. Als het aan mij ligt, dan blijf ik hier wel. Ja, Sandra die, behoort, die hoort bij het bedrijf, die, uh, die hoort bij het meubilair ondertussen. <laughs> die, uh, die gaat niet meer weg hoor. Nee. Dus dan heeft zij toch op de een of andere manier die match gelegd. Ik ben al 2,5 jaar gelukkig. Bedrijven en samenleving, bedankt. Ik ben Jolanda De Vries van de Praktijkcollege De Schakel. En wij doen mee als school om onze leerlingen zo breed mogelijk te laten kennismaken met mogelijkheden op het gebied van werk. Nou, ik kreeg van een manager kreeg ik op een, gegeven moment een mailtje van: Hé, hey, uh, we krijgen een snuffelstage, lijkt je leuk om te doen? Ik dacht, nou ja, het is voor mezelf ook weer een ervaring en iets andere kijk erop dan je normale werk. Dus ik dacht, nou dat vind ik vast wel leuk om te doen. En na de eerste keer vroeg hij van ja, moet oh, ja. je het vaker doen? Dus dan... Kijk, ja, dat vond ik Wat wij heel erg leuk vinden om te zien is dat leerlingen uh, echt verrast zijn van, oh, kan dit ook? Uh, en dan ook meteen gaan terugredeneren van, hé, hey, wat zou ik moeten oefenen en nog uh, moeten leren om dit te kunnen doen? Ja, ze deden lekker leuk mee. Ze hadden ook allemaal vragen wat ik niet had verwacht. Vooral in het begin al, die eerste vraag dat ik daar zat van, we hebben er echt goed over nagedacht. Dus ja, de, de, de groep was heel leuk. De gezelligheid dat die er was en dat we gewoon... ...dat we wel iets mochten doen, ja. Sowieso is het gewoon leuk om voor die, de, de kinderen te zien hoe het hier dan allemaal eraan toe gaat. We hebben ook af en toe bliksemstage die we ook hebben. Om gewoon een kijk te geven, even in hoe gaat er nou aan toe? En uiteindelijk hopen we natuurlijk gewoon dat ze ook bij ons komen werken na zondag. Ik vind het wel heel waardevol voor ons. Voor ons als school, als docenten, maar vooral ook als stagebegeleider en mentor van deze doelgroep. Die toch echt wel zoekende is naar... Wat past er bij mij? Wat kan ik allemaal doen als ik klaar ben met school?